Welkom allemaal, in deze video gaan we machten herleiden en dit gaan we doen door machten op elkaar te delen. Nou, laten we eens een deling van machten pakken. We nemen x tot de macht 6 gedeeld door x tot de macht 2. Nou, dit kan ik schrijven als x mal x mal x mal x mal x mal x gedeeld door x mal x. En dit kunnen we nu zien als één grote breuk. En wanneer we deze breuk gaan vereenvoudigen, dus we gaan zowel de teller als de noemer delen door hetzelfde, dan zie ik dat ik de teller en de noemer kan delen door x. x gedeeld door x geeft 1. Ik deel in zowel de teller als de noemer een x weg. Dan zie ik dat ik nog een x kan wegdelen. Dus ik deel teller en noemer nog een keer door x. Ik hou over 1 maal 1 maal x maal x maal x maal x, x, x gedeeld door 1 maal 1. 1 maal 1 mal x maal x maal x maal x, x is gelijk aan 1 maal x tot de macht 4, oftewel x tot de macht 4. Dus ik kan de teller schrijven als x tot de macht 4. De noemer is 1 maal 1, wat gelijk is aan 1, dus ik hou over x tot de macht 4 gedeeld door 1. Nou ja, iets delen door 1 doet niet zo heel veel, dus ik hou over x tot de macht 4. Nou, nu zie je waarschijnlijk een 6, een 2 en een 4. En nu zul je misschien al wel denken, 6 min 2 dat is 4. En inderdaad, hiermee hebben we een regel te pakken voor het delen van machten. Namelijk als je twee machten met hetzelfde grondtaal op elkaar deelt, dan mag je de exponenten van elkaar afhalen. Of in wiskundetaal a tot de macht p gedeeld door a tot de macht q is gelijk aan a tot de macht p min q. Dus het bovenste exponent min de onderste. Laten we de regel direct eens even een keer gaan toepassen ik heb de deling m tot de macht 12, gedeeld door m tot de macht 7, geeft m tot de macht 12 min 7, oftewel m tot de macht 5. Laten we eens kijken naar een aantal opgaven. We hebben de deling 15x tot de macht 11, gedeeld door 5x tot de macht 3. Nu is het de bedoeling dat we deze gaan herleiden, oftewel zo kort mogelijk schrijven. Nou, Ik zie 15 en 5, 15 gedeeld door 5. Nou, dat is wel 3. Vervolgens heb ik x tot de macht 11 gedeeld door x tot de macht 3. Een deling van machten, dus ik ga die exponenten van elkaar afhalen. 11 min 3 is 8, dus ik hou over 3x tot de macht 8. Gaan we naar de volgende. 6 maal x tot de macht 3 tot de macht 4 gedeeld door 3x tot de macht 3 maal x tot de macht 4. Nou, het mag duidelijk zijn dat we deze machten niet zomaar op elkaar kunnen delen we zien boven of in de teller zien we een macht van een macht en in de noemer zien we een product van machten dus we zullen een aantal tussenstappen moeten zetten en wanneer ik nu kijk naar de teller dan zie ik daar een macht van een macht en van een macht van een macht weten we inmiddels dat als ik heb a tot de macht p tot de macht q dat ik dat kan schrijven als a tot de macht p maal q Oftewel 6x tot de macht 3 tot de macht 4 geeft 6x tot de macht 12. Nou, in de noemer zien we een product van machten. Van een product van machten weten we a tot de macht p keer a tot de macht q. Als de grondtalen hetzelfde zijn mag ik de exponenten optellen. Dus dit geeft a tot de macht p plus q. Dus in de noemer krijg ik 3x tot de macht 7. Nou, nu heb ik een deling van machten. Ik heb 6 gedeeld door 3. Dat is 2. x tot de macht 12 gedeeld door x tot de macht 7. 12-7 is 5. Dus ik krijg 2x tot de macht 5. Deze deling van machten uh, laat ons een eigenschap zien van getallen die we nog veel zullen gaan gebruiken. Wanneer ik heb 2 gedeeld door 2. Nou, Het mag duidelijk zijn, 2 gedeeld door 2 dat is gelijk aan 1. Maar die 2 gedeeld door 2 zou ik ook kunnen schrijven als 2 tot de macht 1 gedeeld door 2 tot de macht 1. En wanneer ik nu zojuist geleerde regel hierop toepas, dan krijg ik 2 tot de macht 1 min 1, oftewel 2 tot de macht 0. Maar als 2 gedeeld door 2 gelijk is aan 1 en 2 gedeeld door 2 is ook gelijk aan 2 tot de macht 0, dan kan het niet anders zijn dat dat 2 tot de macht 0 gelijk is aan 1. Dus 2 tot de macht 0 is gelijk aan 1. Nu hebben jullie gezien dat een, het grondtaal 2 tot de macht 0 gelijk is aan 1. Maar hoe zit het nu met een willekeurig grondtaal? Dus welk getal ik ook neem, deze doe ik tot de macht 0. Wat gebeurt er dan? Nou, ik neem een willekeurig grondtaal en daarvoor neem ik de letter g. Nou, deze doe ik tot een willekeurige macht, dat noem ik maar even m. En als ik dan een deling heb, dan heb ik g tot de macht m gedeeld door g tot de macht m. Dus nu ga ik iets delen door zichzelf. Nou, iets delen door zichzelf is 1. Je hebt 17 gedeeld door 17 is 1, 32 gedeeld door 32 is 1. Dus iets delen door zichzelf is 1. Maar als ik de rekenregels voor machten erop loslaat, dan zie ik dat g tot de macht m gedeeld door g tot de macht m gelijk is aan g tot de macht m-m. m-m is 0. Dus dit zou betekenen dat g tot de macht m min m gelijk is aan g tot de macht 0. En wat zien we nu? g tot de macht m gedeeld door g tot de macht m is gelijk aan 1. Maar het is ook gelijk aan g tot de macht 0. Maar dit betekent dat g tot de macht 0 gelijk is aan 1. Nou, hiermee hebben we een hele belangrijke regel te pakken die je nog heel vaak gaat gebruiken. Namelijk een willekeurig getal tot de macht 0